Hoi, mijn naam is Tom Wakker, docent Economie en vandaag ga ik je de laatste tips geven om je eindexamen te knallen. Naast dat je voldoende pennen, potloden, markers en werkende rekenmachine meeneemt, neem je ook een woordenboek mee. Stel nou dat je een begrip vergeet tijdens het maken van je eindexamen, kun je dat begrip altijd opzoeken in je woordenboek. Vervolgens schrijf je de betekenis op je blad en zo kun je hopelijk alsnog antwoord geven op de vraag. Regelmatig kom ik als docenten economie incomplete antwoorden tegen van leerlingen. Hiermee bedoel ik dat leerlingen vergeten hun conclusie op te schrijven. Je moet bijvoorbeeld op basis van een berekening aangeven of Jan of Marieke gelijk heeft, waarbij Jan aangeeft dat de koopkracht is gedaald en Marieke aangeeft dat het stijgt. Je berekent perfecte koopkracht, maar vervolgens vergeet je op te schrijven wie er van de twee gelijk heeft. Een ander voorbeeld. Er wordt gevraagd om je antwoord af te ronden op 2 decimalen. Zorg er ook voor dat je dit doet en voorkom dat je onnodig puntenverlies leidt. In examens zien we regelmatig dat je moet rekenen van weken naar maanden of van maanden naar weken. Stel dat je met een bijbaantje 100 euro per week verdient, hoeveel verdien je dan per maand? Regelmatig wordt er dan uitgerekend door 100 keer 4 te doen, namelijk 400 euro. Je moet je natuurlijk niet doen op je toets of je eindexamen, want dan wordt het fout gerekend. Er is maar één maand die exact vier weken heeft, dat is namelijk februari. De rest van de maanden duren allemaal net iets langer dan vier weken. Hoe moet je dit soort berekeningen dan doen? Zorg ervoor dat je altijd eerst naar jaar rekent. Dus van week naar jaar naar maand, of andersom, van maand naar jaar naar week. Lees de vraag goed door en schrijf op wat je weet. Moet je bijvoorbeeld de procentuele toe- of afname berekenen, schrijf dan vast de formule nieuw en oud gedeeld door oud keer honderden op. Of, zie een aantal begrippen staan, zorg er dan voor dat je de betekenis van het begrip opschrijft. Dit kan je helpen bij het beantwoorden van de vraag. In het eindexamen zitten altijd berekeningen met procenten. Vind je rekenen nou lastig, gebruik dan een verhoudingstabel. Daarmee kan je altijd alle berekeningen met procenten uitvoeren. Geef bij elke vraag op een examen economie een uitleg of een verklaring. Als er in de vraag geen verklaard antwoord staat, dan staat er namelijk wel leg uit, licht toe, toon aan of beschrijf. Vind je dit nou lastig? Een oplossing hiervoor is het herhalen van de vraag aan het begin van je antwoord. Je dwingt jezelf op deze manier om meteen tot de kern te komen. Gebruik in je antwoord zo min mogelijk vage beschrijvingen als ze en hem. Meestal is er in een economische vraagstuk op de examens sprake van meerdere partijen. Denk daarbij aan landen, bedrijven, consumenten of overheden. En gebruik je dan in je formulering ze of hem, dan is het onduidelijk wie je bedoelt. Je schrijft dus niet op ze gaan meer besteden, maar als het de consumenten gaat, dan schrijf je dus op de consumenten gaan meer besteden. Regelmatig zien we de eindexamens economie-oorzaak-gevolgvragen. Bijvoorbeeld. Wat is de invloed van vergrijzing van de beroepsbevolking op de hoogte van de sociale premies? Schrijf dan eerst voor jezelf op wat de oorzaak is en vervolgens wat het gevolg is. Op deze manier kun je goed antwoord geven op de vraag. Stel je komt er niet helemaal uit. Probeer jezelf erin in te leven in de situatie. Als bijvoorbeeld de vraag wordt gesteld wat de overheid had kunnen doen om een begrotingstekort te kunnen voorkomen, dan kun je bedenken wat zou jij doen als je geld tekort komt. Je klets je zelf zo door die opgave heen en dan bedenk je, ja, ik kan of bezuinigen of zorgen voor meer inkomsten. Op deze manier kun je antwoord geven op de vraag en heb je toch die volle punten binnen. Er komen waarschijnlijk twee of drie vragen in je examen voor waarbij je een woord moet invullen op een plek in een zin. Er staat dan bijvoorbeeld doe het zo, schrijf de nummers 1 en 2 op je antwoordblad en kies uit de volgende woorden. Belangrijk is om echt nummer 1 en 2 op je antwoordblad te schrijven en vervolgens alleen de woorden te gebruiken waar je uit kan kiezen. Stel nou dat je kan kiezen uit hoger of lager, dan zorg ervoor dat je alleen hoger of lager opschrijft en niet meer of minder. Vind je dit soort vragen nou lastig, dan kan het je helpen om je in de situatie in te leven. Je klets jezelf dan als het ware door die opgave heen, waardoor je toch de volle punten binnenkrijgt. Tot slot, zorg ervoor dat je met volle vertrouwen dat eindexamen ingaat. Je bent zo ver gekomen en ik weet zeker dat je je eindexamen gaat knallen. Heel veel succes!